En dan krijgen we nu proef 25, klasse L1, tussen op en op met Miss Blondie en de jury is A.J. Nipper. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zometeen gaan we AXC binnenkomen, arbeidsdraf, C linkerhand, een 6 inzet te vroeg. Ja, dat snap ik. C slangenvolte drie bogen, krijgt ze een 7 voor, verder geen commentaar bij. Zoals gezegd is Tess dus de avond, dit is natuurlijk de paascompetitie en dan heeft ze gisteren twee proeven gereden en vandaag weer twee proeven. Dus ze heeft de proeven op video na zitten kijken en daar zelf ook naar gekeken wat ze kan verbeteren. En dat probeert ze dan in de tweede dag mee te nemen. Dan gaan we nu naar B afwenden, E linkerhand, 6,5, verder geen opmerkingen. En dan A afwenden, na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM, daarna rechtuit een 6, niet te veel stelling. E afwenden, XAX grote volte rechts en na enkele drafpassen paard de hals laten strekken 6,5 ja, Blondie die moet natuurlijk nog meer dat half, Tessa en Blondie, moeten dat half nog gewoon beter onder de knie krijgen. Het hoort namelijk tussen boeg en knie, daar zit ze wel. Daarom krijgt ze ook een 6,5. Kijk maar, maar het zou wel ietsjes lager nog mogen. XB uit, B rechterhand, daar krijgt ze een 6 voor. En dan tussen Xbf. F, terug als op maat, ook een 6. Daarna wordt het afwenden na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting 1H. En 6 zie 4, En 4 niet te veel stelling en dan VH moet voor AH. Dus de voorhand moet voor de achterhand. Ik denk dat dat dat betekent. En dan MXK van hand veranderen, enkele passende draf verruimen. Je krijgt ze een 7 voor, verder ook geen commentaar. Kijken of ze ook terugneemt, ja, weet beetje zo. Oké, okay, tussen A en F, arbeidsgroep links een 7, boppa, B, E, B, grote volte, op de volte, tussen E en B enkele sprongen verruimen een 6, Staat dus verder geen commentaar bij. Tussen M en C overgang arbeidsdraf, 6,5. En dan HXK gebroken lijn 6, recht houden. Nou, ik zie het niet, maar jullie mogen het vertellen in de reacties. Dus A en F overgang arbeidsstap, 6,5. En dan F, even van hand veranderen en enkele passen de stap verruimen. Dat kan blondie heel erg goed, alleen je moet altijd zorgen dat je vanuit arbeidsstap naar die uh, stap verruimen gaat. En ze stappen natuurlijk heel mooi over. Maar je moet ook zorgen dat je daarna weer terug naar arbeidsstap gaat. Uh, even kijken hoor, EH arbeidsdraf, 6,5. En dan krijgen we een MXF gebroken lijn, hier krijgt ze een 7 voor. Dus die houdt ze dan denk ik wel recht. Tussen A en K arbeidsklop rechts aanspringen een 7. En dan E, B, E, grote volte en op de volte tussen B en E enkele sprongen verruimen een 6 en een half. Daarna krijg je tussen H en C overgang artikel een 6 en dan staat er net op tijd. Dus ik denk dat ze wat laat was. Ja, nou, de hoofd was nog voor de C. Bx halve volt de halve baan, een 6,5. Tussen X en G halt houden en groeten, ook een 6,5. gang aan een 6, impuls een 6,5 het recht richten ontspannen in de aanleuning gaande 7 harmonie 7 houding en zitten 7 er staat onder netjes en het totaal aantal punten is 193 en een half